Aller, allez-y, bougez dans la salle. Allez-y, bougez, bougez. De les Hello krijgen wij in het Frans. Dus wij praten Frans tijdens de les LO. Aujourd'hui c'est une leçon d'équilibre. Ik ben ervan overtuigd dat door te bewegen, dat je eigenlijk makkelijker een taal leert. Door te bewegen, door al spelen te leren, is een motivatie er. Ja, het is niet maar zomaar op een bank zitten en schriftelijke oefeningen maken. Al oh, doen, leer je. Ja. Het eerste exercice is gewoon te naar de andere kant. Natuurlijk, het blijft lichamelijke opvoeding in de eerste plaats, zeker en vast. De leerlingen blijven bij mij handenstand doen, koepertest afleggen, voetbal, basketbal. Ik trek nooit punten af voor Frans. Ik geef het in het Frans, maar echt wel met de bedoeling om hen te motiveren voor deze taal monde se trouve sur le et vous passez le cerceau en utilisant les pieds. We durven meer Frans praten. We begrijpen beter de nieuwe woordenschat. Um, want die gebruiken we dan ook in de les. Vroeger was Frans zo echt gewoon een schoolvak. Voor mezelf is het echt een uitdaging. In het begin, ja, ik moest er veel over nadenken. Bijvoorbeeld, ja, knoop je veter. Oh, ja, wat is dat weer al? Ah ja, nou enkele lessen, dat ging zo nog niet spontaan, maar na enkele lessen gaat dat echt wel veel beter. D'abord, est-ce qu'il y de vocabulaire Non Oui Je kan het. Ah, tu peux le faire. Voor de leerlingen is het een, een vrije keuze. Zij kiezen zelf of ze in het Frans alo volgen of in het Nederlands. De meesten kiezen ervoor om het in het Frans te doen. Het is vrij populair. Ik merk het niveauverschil echt wel. Nu vind ik dat de leerlingen echt wel tegen elkaar goed beginnen Frans te spreken, ook tegen mij. Ze hebben absoluut geen schrik meer. Ja, op deze manier doen ze gewoon graag Frans. Als ik naar Frankrijk zou gaan of naar de of ofzo, dan zou ik nu sneller Frans durven praten.